dag allemaal, uh, welkom bij, deze, bij de tweede parallel sessie. Uh, jullie zijn bij de uh, sessie over uh, die heet Ask Me Anything, dus uh, vraag mij alles over de techniek van SurfConnect. En uh, nou, zoals jullie hopelijk uit de techniek uh, of uit, uit de uit de titel al uh, gegeven hebben, is het echt een open sessie. Um, ja, laat me weten wat jullie willen weten, uh, want wellicht weet ik het antwoord. Ik denk ik achterkans vrij groot, dan zou ik hem natuurlijk niet uh, die vragen zo geponeerd hebben, Aasmir Elling, ik ben namelijk technisch productmanager van Surfonext. En uh, dat betekent dat ik uh, verantwoordelijk ben voor de, voor de techniek van ons, van ons platform. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat jullie vragen zijn. Uh, je kunt ze gewoon stellen. Via, je mag je gewoon jezelf unmute en een vraag stellen. Je mag ze in de chat uh, zetten, dat is allemaal heel erg welkom. Uh, dus dan, uh, dan hoor ik het graag. Wat willen jullie weten? Kom maar op. Ook de vragen die je net hebt gesteld, die niet beantwoord konden worden tijdens de sessie van Peter en Venke, bijvoorbeeld. Ik heb een vraag. Hallo, ben ik te verstaan? Ja, mag ik mijn vraag stellen? Ik, ik hoor je, Henny, maar Thijs niet, denk ik. Okay. Thijs, <laughs> misschien kan iemand anders. Ik nou, moet er nou even over nadenken, begrijp ik. Hey, Thijs, Henny zei iets, maar uh, jij hoort haar niet. Op een of andere gekke manier. Ah, ik hoor niemand. Bedankt voor de tip. Kijk Nu kan ik jullie horen. <lacht> nou, gaan we nog een keer. Ik dacht al, ik vond het al zo rustig. Verdacht rustig. Voor een publiek van uh, mensen van instellingen. Uh, ik hoor jullie nu. Oké. Okay, nou, <lacht> dan kom ik met mijn vraag. Uh, uh, ik hoorde er net over uh, FIDO als uh, authenticatietoken. En ik vroeg me heel erg af. Hè, het zou gebruikersvriendelijk zijn. Maar is dat een, een ding wat je bij je moet hebben, wat niet op je mobiel kan? Een hele goede vraag, Fido. Ja, Fido 2, um, dat is uh, inderdaad een nieuw type token dat we ondersteunen in uh, SurfSuite ID. En het is een standaard, dus het is niet een, uh, een concrete token, YubiKey is van een merk. Uh, Fido 2 is een standaard die uh, type tokens kunnen ondersteunen. Er uh, Yubi, zijn YubiKey's... die het ondersteunen. Um, en er zijn inderdaad ook uh, wat ook wel platform authenticator genoemd wordt, dat is eigenlijk de authenticatie ingebouwd is in je device. Uh, op je telefoon heb je bijvoorbeeld vaak een vingerafdruk of een gezichtsscan. Uh, op veel laptops heb ik tegenwoordig ook een vingerafdruk. Uh, ook die kunnen op dezelfde manier interfacen. Uh, dus het is meer een techniek dan, uh, dan een tool. Ja, het protocol. En het aardige daarvan is inderdaad dat, daar verschillen, dat wij dus zijn door dat protocol te ondersteunen uh, allerlei type tokens kunnen ondersteunen die mensen graag willen gebruiken. Uh, natuurlijk nou, zijn die ook verschillend van niveau. En daarom hebben wij bij Surface of QID. ik heb nu voor gekozen om uh, met een whitelist uh, te, te werken. Uh, dat betekent dat je, uh, dat, hè, dat wij uh, reviewen wat wij een hoog, ho betrouwbaar genoeg uh, implementatie van het token vinden. Is het wel echt een tweede factor, is dan de vraag. Ja, en uh, we hebben veel vertrouwen in, uh, in FIDO 2. Uh, juist inderdaad omdat het dus de vendor onafhankelijk is, dus iets waar zelf echt voor staat. Uh, hè, dat je niet zegt, je moet een YubiKey hebben, wat hebben we natuurlijk een uh, Subsecure ID, uh, ja, uh, van het marktaanbod uh, was dat een heel goede keus. Maar het is juist veel fijner als mensen zelf kunnen bepalen, uh, of mensen of instellingen ook, bijvoorbeeld. Nou, ik koop uh, mijn type tokens bij die vendor en ze werken dan in één keer met... ...Service Security, zonder dat we daar... ...weer een nieuw type token voor hoeven implementeren. Dus een erg flexibele standaard. Ja, leuke vraag. En uh, ja, dat is dus nu beschikbaar uh, op Service Security. Uh, dus wie, dat, uh, wie als surf Security afneemt, die kan, uh, kan vragen om dat, uh, om dat... ...aan te zetten voor de gebruikers. Nou, ik zie een nieuwe vraag nu via de chat, uh, van Bas Toeter. Uh, binnen SurfConnect kan ik als service provider, wanneer ik meerdere IDP's koppel... een directe link maken naar een van de gekoppelde IDP's. Ja, dat is om het... Where are you from-scherm over te staan, uh, Het Where are you from-scherm, waar je dus kiest van welke instelling je bent. Um, en is het mogelijk om op dezelfde manier te koppelen naar een specifieke... IDP die via EduGames is gekoppeld? Um, nou, dat is nogal een vraag, want... Uh, nou, AnyGain is onze internationale interfederatie. En... Um, wat wij op dit moment niet aanbieden in SurfConnect is uh, dat wij faciliteren dat je uh, instellingen uit het buitenland koppelt aan jouw service provider. Dat doe je dan altijd rechtstreeks. Uh, hè, dus dat gaat niet via SurfConnect platform. Je moet dus zelf, uh, als je als dienst aanbiedt in Eduday, moet je zelf uh, een, uh, een wave een WariFarm scherm, uh, zelf als dienst aanbieden. En ja, dan heb je zelf natuurlijk ook op zich de mogelijkheden om te kijken hoe je dat scherm wil, zou willen openstaan. Is dat, uh, is dat je vraag, Bas? Ja, dankjewel. Dat is precies wat ik wil. <laughs> ja, dus uh, ja, het is natuurlijk. Dat is wel leuk om te weten. Dat het zin, né, dus via, via onze interfederatie Edipin is het dus mogelijk om alle, om alle instellingen in de wereld. Nou ja, die federatief gekoppeld zijn. Uh, te bereiken met jouw dienst als je zelf een dienst aanbiedt. En uh, alle instellingen die dat ja, zijn aangetoond, zeg maar, kunnen ook zelf diensten aanbieden. En kunnen dus ook zelf diensten aanbieden aan internationale identity providers. Met de nood erbij dat wij als ons proxy server, engine.serveconnect.nl, .co daar geen rol in speelt, dat je zelf iets meer... werk moet doen voor internationale IP's. Je. je krijgt van ons informatie uh, in XML -bestand. Uh, een XML-bestand... en vervolgens bouw je zelf bijvoorbeeld zo'n via je Nou... Zijn er nog meer vragen? Komt u maar. Nou, ik heb ook nog wel een vraag. Ja, <laughs> Mijn tweede ja. vraag. Ik oh. dacht erover om oh, wij gebruiken ICProxy als proxy uh, software ja. voor uh, toegang tot bibliotheekcontent. Uh, uh, mm -hmm. uh, wij hosten dat zelf. En ik vroeg me af als ik daar um, uh, ook SurfConnect, uh, Service ID, op, op zou willen zetten. Heb ik dan te maken met OCLC als service provider? Of zijn wij zelf die ja. service provider op de in het algemeen gesteld is het, is het zo dat uh, de diensten die aangesloten als je surfsql afneemt, dan kun je elke, elke dienst die is aangesloten op SurfConnect uh, zelf voor kiezen om die af te schermen met een tweede factor. Via surfsql die bezoekt de dienst verder niet uh, aan mee te, nou, iets van te weten of mee te werken, dat wordt de SurfConnect afgehandeld. Uh, dus van alle diensten die je ziet in het SurfConnect dashboard kun je kiezen om, uh, zeg maar nou, hier is bijvoorbeeld uh, LOA 2 voor nodig en uh, SurfConnect denkt dan af dat mensen... pas kunnen doorgaan naar die dienst. Uh, als ze uh, dat hebben... Tot vorig jaar was het inderdaad zo dat... de dienst dan eh, echt een aparte koppeling moest leggen... specifiek met, dat de dienst ook een aparte koppeling... moest leggen met SurfSecurity. Uh, dat hoeft dus niet meer. Als de dienst... voor jou is aangesteld op SurfConnect, dan kan jij... bepalen... Uh, ja, SurfConnect vragen om dat voor jou af te dwingen. En dat is... Eh, het is, heel, het is heel simpel gezegd feitelijk een vinkje... Uh, dat wij dan aanzetten bij die dienst voor jou. Dankjewel. Nou, zijn er nog meer vragen? Nou, volgens mij zijn al voorgaande zes en heel veel... vragen beantwoord, denk ik, want... blijf eh, blijft even rustig. Nou ja, ik heb nog wel een vraag. Ja, ik op, dat dashboard... Um, die portal uh, waar je in kan... kijken, hè, er werd ook opgeroepen om... De bibliotheek om bibliotheek te kijken welke platforms... je al ontsloten hebt uh, via... Uh, SSO-toegang, in plaats van... Via, op IP-basis. Uh, en... Um, ik vroeg me af, ja, Bas Toeter... zit ook in deze sessie, dus hij zal dat... waarschijnlijk ook wel weten, maar... Kan iemand van de bibliotheek ook bij, bij zo'n dashboard? Of is dat onze, onze contactpersoon voor Surfconnext? Uh, het, uh, het SurfConnect? Het IDP dashboard, dus op dashboard.surfconnect.nl, ik het toon het hier ook even, is, uh, is, publiek, is sowieso publiek toegankelijk. Als je nog niet inlogt, dan zie je wat je hier ziet, namelijk uh, eigenlijk alle diensten die beschikbaar zijn in SurfConnect. Uh, dat zijn er uh, hier uh, 783, uh, nee, 951. Uh, maar wat je kan doen, inderdaad, je klikt op login. En uh, als je in, in bent gelogd, ongeacht of je een speciale rol hebt, dan zie je... Uh, een view die voor jouw instelling specifiek is. Dus elke gebruiker van jouw instelling kan, op zijn, kan, wel, kan opvragen welke diensten... En dan klik ik hier... Even mijn hoofd voorbij. Uh, klik ik op dienst gekoppeld, ja. En dan zie ik welke diensten. Mijn, uh, mijn, ik werk niet bij Surfnet, of bij Surf. Uh, dus ik ben gekoppeld met Surf. Uh, uh, onze eigen identity provider en ik zie dat wij... 134 diensten hebben gekoppeld. En die, die zie je hier. Dus dat kan je inderdaad gewoon zien zonder dat je een speciale rechten hebt. Um, de rechten in het SurfConnect IDP dashboard worden bepaald door twee rollen. Uh, SurfConnect verantwoordelijke en SurfConnect beheerder. Dat zijn rollen die worden uitgedeeld uh, door jullie instellingscontactpersoon die elke instelling heeft. Iemand die uh, de rol SurfConnect verantwoordelijk heeft, die mag ook echt koppelingen aanvragen. Dus dat is. Uh, ja, de, de autoriteit wat ons betreft op het gebied van SurfConnect en die besluiten kan nemen. Uh, de rol SurfConnect beheerder uh, is... Uh, hoeft niet per se een technisch beheerder van de Identity Provider te zijn. Daarmee, dat is eigenlijk gewoon een, een alleen lezen, een read-only rol uh, op het SurfConnect IDP dashboard. De dus als je instellingscontactpersoon jou die rol geeft, dan kan je niet alleen dus zien dat we niet gekoppeld zijn, maar bijvoorbeeld ook de gebruikersstatistieken bijvoorbeeld opvragen. Uh, die normaal in principe niet voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Uh, dat kan ook erg interessant zijn voor een bibliotheekmedewerkers, bijvoorbeeld, die inderdaad willen kijken van... Nou, wat, welke contentdiensten... Uh, worden, hoeveel wordt er nou eigenlijk op ingelogd? Uh, nou, ehm... Uh, Kijk, als ik een... contentdienst bij ons uh, opvraag. Wij uh, gebruiken bijvoorbeeld Vandalen. Ehm... Uh, nou, dat is natuurlijk Nou, ik nou, klik op per maand en dan zie ik, nou, dat wordt bij... Uh, binnen Surfnet, uh, nou, dat is nu niet, niet zo'n hele grote organisatie. Uh, dus dat wordt door... Uh, uh, Afgelopen in november wordt dat door een, een handvol unieke gebruikers gebruikt. Uh, ja, dat zullen vooral Mensen zijn die niet veel tekst schrijven. Ja, dus dat is inderdaad, met de rol SurfConnect-beheerder uh, kun je echt alles inzien. Dus die zou je op zich ook, inderdaad, als je bijvoorbeeld bij WBT werkt, een heel nuttige rol zijn om te vragen wie je contactpersoon die je aan je kan toekennen. Het toekennen gaat via het surf dashboard. Weer uh, iets anders dan het SurfConnect-dashboard natuurlijk, want anders zou het, zou het allemaal te makkelijk, te makkelijk zijn. Um, en, uh, maar heb je geen rol, dan kan je alsnog dus zien welke diensten er gekoppeld zijn. Of welke dus beschikbaar zijn ook trouwens. Oké, okay, duidelijk, dank je. Ja. Uh, van Theo Engelman, uh, kun je een voorbeeld geven van een autorisatieregel laten zien? En een use case voorbeeld geven? Nou, dat vind ik ook een hele leuke vraag. Uh, want er zit al in het Surge uh, IDP dashboard. En, en Theo had misschien al gezien dat daar een tapje in zit, autorisatieregels. Um, een SurfConnect... Uh, uh, autorisatie binnen dienst op SurfConnect vindt over het algemeen... plaats op basis van attribuutwaarden. He, bijvoorbeeld, nou ja, heel eenvoudig, je gebruikersnaam... Um, he, de applicatie waar je op inlogt, die heeft natuurlijk... een bepaalde rechtenstructuur, dat is algemeen erg specifiek... voor je applicatie. Uh, dus die zal bijvoorbeeld jouw gebruikersnaam zien en dan weten... dat jij bijvoorbeeld een administrator bent of... of juist niet. Er zijn ook andere attributen waarop je besluiten kan nemen. Uh, bijvoorbeeld is iemand student of medewerker of, uh, of entitlements. Um, maar niet elke dienst implementeert uh, allerlei rollen en rechtenstructuren. En soms wil je daar juist als instelling controle over hebben wie de inlogt op een dienst. En als die dienst, uh, als die dat, dat een grote, grote vendor is, dan ben je misschien ook niet als jouw vragen om, nou, zouden jullie ook eens kunnen filteren? Eh, zeg Google, uh, kunnen jullie voor uh, onze hogeschool ook gaan filteren op uh, dit en dit attribuut? Dan uh, weet ik niet of je überhaupt antwoord krijgt van Google. Nou, uh, dat geeft niet, want Surfconnect heeft daar ook een faciliteit voor, voor jou om de toegang tot een dienst te controleren. Als je normaal gesproken een dienst koppelt, dan mogen al je gebruikers tot inloggen. Uh, maar je kunt de autorisatieregel instellen. En dat heeft Surfconnect autorisatieregels. Dat kan ingesteld worden in het Surfconnect IDP dashboard. En dan moet ik even, daar heb ik natuurlijk weer niet... Even kijken of ik dit nou. Heb ik niet weer de, de goede view? We hebben altijd live demos natuurlijk. Dan moet ik eerst even, uh, even een shortcut nemen. Dat doe ik even omdat ik een speciale rol heb, natuurlijk als SurfConnect, uh, als beheerder van het platform. Dus daar moet ik even op een andere knop drukken. Normaal gesproken, als jij de rol SurfConnect verantwoordelijk hebt, de rol die nodig is om beslissingen te nemen in het SurfConnect IDP dashboard, dan ga je naar autorisatieregels en klik je op nieuwe autorisatieregel. Uh, je kunt dan volgens een dienst. Uh, je kunt de omschrijving opgeven. Je... selecteert uh, dat je dat voor je eigen... IDP doet. Normaal is er maar eentje. En je selecteert voor welke dienst het geldt. Uh, nou... Uh, uh, zo kunnen we het denk ik beter zien. Um, en volgens kun je... Het zijn een soort mailfilter rules. Uh, die kennen jullie natuurlijk allemaal wel, van... Uh, als dit in het subject staat, uh, dan... Uh, gooi je de mail weg. Uh, nou, je kunt bijvoorbeeld hier bijvoorbeeld selecteren op... Um, een heel aardig voorbeeld is bijvoorbeeld... 80-person affiliation. Uh, dat is bijvoorbeeld meestal de waarde medewerker of student. Um, en ik zeg: alleen mensen met de waarde employee mogen toegang krijgen tot deze service provider. Nou, vervolgens kan ik ook nog een melding instellen: uh, die de gebruiker krijgt als hij niet geautoriseerd is. Want dan krijgt hij namelijk een van SurfConnect. En dan kan je wat concrete uitleg geven: zoals: uh, voor Google mogen alleen medewerkers vragen. Dan hier, e-mail. Oh. Dan kun je bijvoorbeeld heel concrete informatie geven over waarom iemand dan geweigerd wordt. En dat kan er erg helpen om te begrijpen waarom hij uh, geen toegang heeft. Of wat hij moet doen als hij denkt dat hij wel gerechtigd is. Nou, sta je de regel op, dan uh, zal SurfConnect elke login op die dienst controleren. Kijken of hij aan de door jou ingestelde filterreols voldoet. Uh, voldoet hij wel aan de rules, dan wordt hij doorgelaten en voldoet hij niet. Dan, uh, dan krijgt hij een foutmelding van SurfConnect, mag je niet verder. Het is dus in ieder geval een slagboom-functionaliteit. Je mag wel of niet verder naar de dienst. Je kan niet... bepalen dat iemand bijvoorbeeld wel of geen admin mag zijn binnen... de dienst, want dat is natuurlijk erg dienstspecifiek. Maar, uh, ja, het is een heel mooi... Uh, mechanisme om... Uh, om uh, misschien ook, trouwens, daar drempeliger te maken om diensten te koppelen. Hè. Als je denkt, van, nou, een dienst... koppelen, er uh, mag opeens iedereen erbij. Uh, met autorisatieregels... kun je dan uh, daar wat meer nuance in aanbrengen. Ja, leuke vraag van... Uh, van Theo. Het is mogelijk om ook de rol -beheerder het beheerder toe te staan om autorisatieregels in te stellen. Dan moet je dat even expliciet aangeven. Uh, als SurfNex verantwoordelijke. Standaard kan alleen de SurfNex verantwoordelijke dit doen. Duidelijk? Kun je met die uh, autorisatieregels ook uh, een soort filter uh, uh, maken? Als, als ik als voorbeeld mag nemen de uh, SurfSpot. Ja. We hebben um, mensen met dubbelrollen, die zijn medewerker... en student. En dan ja. krijgt vaak medewerker... de overhand boven student. Ja. Maar dat, ja dat kan, kun je daar invloed op uitoefenen dan? Um, nou, de dubbelrol medewerker student uh, komt natuurlijk vaak tevoren. Op zich kunnen die dus beide waardes in het attribuut en variation krijgen. En dat is erg dienstafhankelijk wat, je, wat de interpretatie ervan moet zijn. He, bij Surfspot uh, gaat het dan om... Uh, nou ja is het is iemand tussen ik beter af als hij het medewerkersaanbod krijgt of het studentenaanbod? Uh, dus ik zou dat zo niet uh, durven te beantwoorden. Uh, dus dat is altijd heel erg dienstafhankelijk wat, wat dan menselijk is. Hè? Als iemand bijvoorbeeld als een bepaalde dienst alleen voor studenten is bedoeld, is, dan zou iemand op zich die student is en medewerker op zich ook bij die dienst uh, moeten kunnen. Uh, een Dienst alleen voor medewerkers. Uh, misschien ook, maar misschien niet. Uh, en misschien wil je medewerkers die ook student zijn, daar niet bij laten. Uh, ja, dat is, ik vind dat moeilijk te antwoorden. Ik bedoel, je met zulke bepaal je wel uh, zelf wie er wel en niet uh, bij mogen, puur op basis van de attribuutwaarden. Maar inderdaad mensen met dubbele waardes, um, zou je op zich met de autorisatieregel eruit kunnen filteren? Um, ik, ja, ik vind het moeilijk te beantwoorden, omdat in de interpretatie inderdaad van wat betekent als iemand uh, zowel medewerker als student is zo afhankelijk is van de achterliggende dienst hè? van bijvoorbeeld van SurfSpot. Uh, ja, ik weet eigenlijk het antwoord niet in die zin van... Wat, wat wil je als instelling of wat wil zo'n medewerker eigenlijk? Die zowel medewerker als student is, dus wil de juiste studentenkortingen krijgen? Of wil de juiste medewerksproducten kunnen bestellen? Uh, ja, de meeste vragen krijgen we van... Uh, uh, medewerker, studenten die graag de studenten... Uh, software ja. zouden willen zien en dat niet ja. kunnen omdat ze... als medewerker worden doorgestuurd. Dus ik zocht eigenlijk... Ja, misschien is het ook wel gewoon een vraag die we bij spot, uh, kunnen bij mijn ja. collega's hier uh, zou kunnen aankaarten van... Uh, uh, of het inderdaad misschien vooral ook een interesse is... van of spot daar iets mee... kan doen. Uh, dat zal ik zeker even navragen zo meteen. Ehm... Um, ja, dus het is een vraag die we wel vaker... krijgen op een bepaalde manier inderdaad, maar het is lastig om in het... algemeenheid dus te beantwoorden. Um, maar de autoris autorisatieregel kun je daar niet voor... Uh, misbruiken? Maar je dan? kan hem niet... Met autorisatieregel is eigenlijk alleen een slagboomfunctie. Hè, okay. van, je mag op basis van de criteria door... of je wordt gestopt. Ehm... Um, je kan niet op basis van de criteria bijvoorbeeld de attribuutwaarde aanpassen. Ehm... Um, wat wij wel kunnen doen is voor een bepaalde dienst... Uh, de attribuutwaarde filteren. Maar dat geldt dan eigenlijk alleen voor alle instellingen die naar die dienst gaan. Dus dat is over het algemeen ook niet... Uh, zoiets als Surfspot natuurlijk ook niet wenselijk. Uh, dus in die zin, uh, nee. in die zin uh, denk ik dat we de... oplossing. misschien moeten... Uh, navragen bij Surfspot. Want die kunnen... zeggen van, wij kunnen bijvoorbeeld... als we twee waarden zien, daar... Um, daar zelf iets mee in onze, in onze webwinkel. Oké, okay, dankjewel. Nou, we hebben eigenlijk nog maar twee minuten. Ja, het gaat heel snel. Ik ben, uh, maar, uh, nou stel, of nog maar nul minuten eigenlijk. Nou, dan, uh, dan gaan we snel afronden. Um, jullie kennen je al dus, uh, Nou, het is echt wel als een speer uh, gegaan, wat mij betreft. Um, ik zal nog heel even laten zien wat je kan doen als je toch nog meer vragen hebt. Uh, dan stuur je ze gewoon naar support.surffonex.nl. Uh, dat is sowieso altijd het handigste contactpunt, want uh, daar... Uh, we hebben we een heel modern ticketing-systeem achter zitten. En dat betekent dat we uh, de vraag... precies aan de expert kunnen assignen, waaronder mijzelf... Uh, die hem voor je gaat beantwoorden. Dus uh, vraag, grote vragen, kleine vragen... stuur ze altijd gewoon op en uh, wij zorgen dat iemand... Uh, met de stand van zaken hem beantwoordt. Nou, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. En dan uh, gaan we weer uh, terug naar de plenaire sessie. En dat is dus in de webbrowser op surf.nl slash WMASC. Tot ziens.